De afgelopen zeven jaar gebeurt. Ik raak constant in de war. En uh, daar gaat dit verhaal ook een beetje over. Um, de, de, de, ik heb spelregels, maar die heeft eigenlijk Lars ook gezegd: je mag je telefoon gewoon aanhouden, want dat kan echt belangrijker zijn dan mijn verhaal. Um, uh, je mag ook vragen stellen, maar daar ben ik niet altijd wel handig mee. want um, ik weet het heel vaak niet. En ik heb geen geduld. Ik ben maar eens positief en ik wil graag iets toevoegen aan de wereld. En uh, ik zat op een gegeven moment in een hele hoge etage of hele hoge bedrijven. Door mijn klanten ervan te overtuigd worden dat wat ik voor ogen had binnen hun organisatie echt niet zou gaan lukken. Want de OR zou er wat gaan, van gaan vinden en iedereen zou moeilijk gaan doen. En ze gingen vast met een hak in het zand. Gedoe, gedoe, gedoe. En daar werd ik nog voor betaald ook. En flink, want ik had een, een goed bureau. Dus ik zat ergens uh, en tijd betaald te worden om ervan overtuigd te worden dat wat ik wou niet kon. En daar klopte geen... S'nachts meer van me. Er zijn ook mensen die zeggen, ik wil niet zoveel mail. Het is heel simpel, gewoon een mailprogramma, niet aanzetten. Kan dat? Ja, dat kan, heb ik gedaan, wekenlang. Er gebeurt helemaal niks ergens. Dus als je zegt, ik heb veel gedoe doen en ik kan er niks aan doen, dan is het waarschijnlijk je eigen schuld. Snap je nog? Ik weet niet of jullie zijn adviseurs werken, dat dus je denkt, we gaan daar smakken van geld naartoe en we waren er toch al lang uit. Ik ben daarmee gestopt, dus ik ben gaan werken op dat heet waardebepaling achteraf. Ik kom op de plekken waar ik wil zijn en mensen mogen kiezen wat ze teruggeven. Ik merk het wel. En dat doe ik na zo'n zeven jaar en ik ben nog steeds niet dood. Dus uh, dat kan ook. We hebben zeker in Nederland al mas afgeleerd om te vragen wat we willen. Terwijl ik de grootste grabbelton van de wereld weet. Maar we kunnen niet meer grabbelen. En dat is stom. Dus uh, als je een fles wijn krijgt, en dat heb je honderd keer, dan heb je uiteindelijk, ik had letterlijk dan een stalen kast, waar mij op de werkplek staat, een kast vol met wijn. Nou, denk je, ja, maar je drink geen alcohol, daar heb je dus geen reet aan. Dat is helemaal niet waar. Want als je wel verhalen mag vertellen, dan, ik moest bij de ondernemers net je, een keer een verhalen vertellen, en die zeiden weer een nieuwjaarsboom. Ja. Ik zei, dat is grappig. Maar er gebeuren nog een paar dingen waar ik in die tijd niet meer raakte. Een andere was dat ik op uh, internet dat filmpje tegen zag van de schoonmaakcampagne in Estland. Wie heeft ja. het gezien? Ja. Even vingers Oh, dat zijn er nog niet zoveel. Cool filmpje toch, of niet? Nee. Ik was helemaal van de WAP toen ik zag. Wat is er gebeurd? Reiner, die woont in Estland. En in Estland was het goed gebruikt. Als je rotzooi had, dan kiepen die dat in het bos. Dat scheelt verwijdering kwijtraken. Dus als je daar door het bos liep, dan liep je eigenlijk op een soort witgoedwinkel, Zeg maar Google net van alle, alle rotzooi in Estland. En als je dan, had het allemaal uh, BE'ers, bekende Esters, dus gevraagd vertellen, dat dat over op tv. En, uh, dus als je zei, ik wil wel meehelpen, en ik woon in Tallinn, dan kreeg je een mailtje terug, hé, hey, er ligt daar een oude accu, kan jij die dan op 3 mei even in een containertje kiepen En als je dat met 50.000 mensen doet, kan je in feite tijd een land schoonmaken. De volgende stap is, kunnen we die helpenergie dan ook richten om weer te gaan verzetten? Want als je die niet kan richten, dan blijf je een lollig verbonden netwerk, die allemaal tegen elkaar blijft zeggen, wat zijn we toch leuk aan het willen helpen? En dat is nou net niet genoeg. Wat ze in Estland hebben gedaan, is zo die energie gericht en gezegd, we gaan het land opruimen. En ineens wist iedereen die wilde helpen, ook wat hij moest doen. Nou, dus daar was ik een beetje van in de war. En dat was in de periode dat Herman Dummer, die is er vanmiddag ook een van de durfde Vragen begeleiders, die belde mij, die was gebeld door uh, uh, iemand die uh, in de jaarbeurs de Performa organiseert. En Wat zou er nou gebeuren, met ik, 400, 500 bezoekers per dag, als die 400, 500 bezoekers op die dag elkaar gaan helpen. En hoe leuk zou het zijn als Goud Nederlands het antwoord niet heeft, dat ze dan zeggen nee, maar je moet boertien hebben of de baak, dat ze elkaar, elkaars kennis gaan delen. Dus wij kwamen met kunstenaars, schrijvers, muzikanten, ITers, weet ik wat dat allemaal. En, uh, nou, dus die, die heer van de jaren zei, nou dat mag. Dus we hadden een week tijd om een stem ingericht te krijgen op de jaardoes. Geen geld, wel veel energie. En uh, de dus laptop is neergezet en toen hebben we de slechte ken je wel? Hè? boekenzaak die inmiddels anders heeft, uh, selectie en zeiden we, joh, we gaan iets doen op, uh, op de Jaargers en uh, hebben jullie nog boeken over die wij dan weg mogen geven? Die uh, stil. En even stil, maar ook wel een soort uh, uh, uh, zucht van verlichting, want wat is er aan de hand? Dat kan je nu ook niet zaken zien, en daar kunnen een stapel boeken aan de straat, die je krijgt. kwijt. Heb jij iets wil, wat meneer daarachter heeft, maar je heeft niet om gevraagd. En ik was in Estland, ik ben dus heel erg vrienden met Rijn, ik was in Estland en daar moeten ook een deur te vragen gebeuren, ik kreeg dat wel eens een dame, je, je heeft van alles gelezen over dat je van uh, geiten werkt, daar je hele duurzame cosmetica van te kunnen maken. Ik weet niet hoe, maar dat zei zij dan Dus het enige wat ze nog nodig had, was een boerderij. Dus ze zat die beurs op, ze zei ja, ik heb daar een vraag, iemand nog een boerderij ook een... <laughs> <lacht> uh, Die heeft ze gegeven van de man die naast haar zat. Wat zou er nou gebeuren als we mensen van de zo divers mogelijke achtergrond in ieder geval twee uurtjes per jaar met elkaar in dialoog in plaats van in debat te brengen? Dus dan gaat het over wel luisteren naar elkaar en niet de hoogste tonen, gevoel, et cetera. Dus die zijn we mee begonnen en in 2009 was het inmiddels in vijf in steden, dat is altijd de eerste week van november, maar het was nog niet in Nijmegen. Joh, hebben jullie een zaaltje over? Komt hij terug gefietst? Beetje raar verhaal Niels. we hebben een pand gekregen. Tor op straat 117, voor de mensen in Nijmegen geweest, welkom. Daar ligt nu de waarmakerij. En waarmaken betekent niks anders dan dingen laten lukken. Het huis is af, deze vervelend, het is vorige week waarschijnlijk in de fik gestoken en het huis is ook weer weg. Dus dit gebeurt ook als je zulke heftige dingen aan het doen bent. Maar het mooie is, ik heb Sjoerdo over gesproken, we hebben samen gehuild op de vijand en alles erop inderdaad. En, en toen zei hij iets waar ik niks dan bewondering voor ben. Hij zei: Het huis is weg, maar het netwerk niet. Dus je kan met mijn huis wel afpakken, maar die overwaarde is niet weg. En de energie waarmee we willen bouwen is niet weg. Zo, so, there is more to come. Maar wat hij heeft laten zien, is dat je zonder geld een heel huis kan bouwen. Doe Social is een onderdeel van een hele grote beweging. Die gaat over mensen die het doel hebben dat op dit moment netwerk, toegang en reputatie mogelijk maken om meer te delen dan ooit tevoren. Er zijn allerlei trucs mee bezig. Jullie zitten hier bij elkaar, maar de grenzen zijn er niet meer. We hebben Peerby, die spullen met elkaar deelt. We hebben Thuis achterhaald die het mogelijk maakt om eten met elkaar te, maken, te delen. We hebben Snapcar, die het mogelijk maakt om... Hey, jullie auto wordt nu niet gebruikt, stel je voor dat je een tientje krijgt... ...omdat iemand anders hem voor je gebruikt en dat elke dag. Ga je rekenen. De gemiddelde boer in Nederland wordt vijf minuten per jaar gebruikt. Stel je voor dat je per skaat door één boer hebt... en van het geld dat je over hebt een straatfeest gaat organiseren. Dit is nu aan de hand. Dus wat je moet leren is grauwen en weten wat je wilt. En die vraag moet je beantwoorden met je ogen dicht, en dan kijken wat zie je dan dat er veranderd is in de fysieke wereld. Zolang je dat niet helder hebt, maakt het onmogelijk voor anderen om jou te helpen. Dus, misschien als tip voor vanmiddag en ook als afsluiting, als jou geluk is wat je wilt dat je lukt, wat is er dan gelukt? Dank jullie.